Hey, welkom bij Root Bovema. Povema helpt de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen door consumenten te helpen aan betrouwbare mobiliteit. In deze miniserie ga ik langs elke locatie. Ga je mee? Hoe draagt wat jullie hier in Nijmegen doen bij aan de missie van Povema?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 Wat doe jij zoal op deze locatie, Bouten? Ik uh, ben UX designer, uh, werk op de tweede verdieping. Dus uh, UX designer, user experience. Ik uh, hou me bezig met uh, hoe de gebruiker de website ervaart. Hoe die zo makkelijk mogelijk uh, tot, tot zijn doel kan komen. Uh, hij komt bij ons op de website, heeft een, uh, een vraag voor mobiliteit. En dat moet hij eigenlijk heel makkelijk kunnen vinden. Uh, en daarin uh, bediend kunnen worden. En uh, dat is mijn, uh, mijn taak. Hey, er zit uh, enorm veel talent hier op de Zuidas in Amsterdam. We zijn hier, uh, om specifiek te zijn, op de Boelenlaan. Ja. Uh, maar wat doet dat talent zoal hier? Uh, wij doen eigenlijk allemaal slimme dingen met data. Uh, we hebben een nauwe samenwerking uh, met uh, RDW. Uh, daarnaast maken we slimme software. En we hebben via BOVAG waar we de consument bedienen. En via Bofemey, waar we de mobiliteitsbedrijven bedienen. Nou, al die bronnen aan data, die verbinden we met elkaar en halen we slimme inzichten uit. Vandaag zijn we in het prachtige Grotebroek op de locatie van Emra, de specialist in tweewielenverzekeringen. Hier gaan we Merel Visser ontmoeten. Ik pak het laatste stukje even met de fiets, want dat is wel zo toepasselijk. Hey, hey. Maar wat maakt in zijn algemeen zo tof om voor Enra te werken? Ja, wat ik zo fijn vind aan Bovemi en Enra is dat ze openstaan voor verandering. Dus zie je iets waarvan je denkt, nou het kan beter, makkelijker of sneller. Geef het aan en waar mogelijk wordt jouw verbeteridee geïmplementeerd. Graaf, dus je hebt echt invloed. Jazeker. Ja. Leuk om hier te zijn bij de meest noordelijke locatie van Bofema ja. eigenlijk wel, in Assen. Ja. Wat doen jullie hier zo wel eens mee? Wij zijn de grootste garantiedienstverlener in Nederland. We ontzorgen kleine en grote mobiliteitsbedrijven. En dat doen we eigenlijk door gestandaardiseerde en maatwerkoplossingen te bieden. Eigenlijk kun je zeggen dat het hele garantie- en claimproces uit handen nemen. En ook de communicatie met de consument, die nemen wij ook over. Oké, okay, dat is heel veel. Ja, zeker. Ja. Vandaag maken we een bezoekje over de grens. We zijn namelijk in kaast Butchen, Duitsland. Hier in kaast Butchen gaan we Astrid Tyves ontmoeten. Ik ben erg benieuwd, dus laten we snel beginnen. Hey, een Tijdje geleden waren we dus bij Enra in Nederland, in Grotebroek. Doen jullie exact dezelfde dienstverlening? Nee, niet helemaal hetzelfde. Um, zoals ik al zei, wij richten ons specifiek op e-bike en fietsverzekeringen. Uh, Endra en Grotebroek die hebben ook bromfietsverzekeringen en verzekeringen voor scootmobiels. Ah, okay. dus, en ja, natuurlijk, wij bewerken alleen maar de Duitse markt. Ja, ja, ja, dat spreekt voor zich inderdaad. Dat was het weer. Kaarst. Dit was tevens de laatste uitzending van Ruud Bovee Een mooie afsluiter dus. Wil jij op de hoogte blijven van alle Bovee locaties Blijf onze pagina dan vooral volgen. Hoi, hoi.